Nou, hoi en leuk dat je kijkt naar dit kleine, heel klein, korte videootje. Uh, want ik heb een 70-jarig, of ja, nee, gewoon een bijna twee keer slurpend um, dingetje. Ja, je kan hier dus mee twee keer, kan je hiermee uh, drinken. Het is best handig, maar kijk. Oh. En je kan dit halen bij de, het witte paard. Vrouw Bolt, de dus kuukje. En die andere is. Max Mond. Ja, mevrouw Koekje. En die andere is bij. Een week even snel niet? Volgens mij bij Station de Oost. Ja, dat Ja. Maar dit kan je dus twee keer doen. Je kan echt tientallen verschillende smaken. Ik kan het daar staat hier. Helemaal daarachter. Ik laat het wel even zien. Kijk, je hebt die genoeg dingen. Je kan Fanta en dan krijg je weer een heel menu. Je kan, ik ken dit niet, Aquarius, je kan Sprite Cola en dan krijg je ook weer een heel menu. Dit en dit is een speciale, dat is wat de Efteling heeft uitgebracht standaard. En dan zit je hier een beker neer en dan zit je het hier neer. Het kost trouwens 8 euro en als je hier duwt, dan komen de eisenpons uit. Ja, doe maar niet. Maar zo werkt het dus. Je kan het echt maar twee keer doen. En dan kan je weer nieuwe coins halen. En met die coins kan je dan weer uh, twee keer drinken. Hier staan ze dan. Ze zijn wel heel mooi. Maar ze zijn niet waterdicht. Dat is misschien wel weer. Vond je dit kleine video leuk? Tel deze dan iedereen. En dan zeg ik alweer later.